Nou, willen jullie Ik heb een beetje splaak Willen jullie. De familie Romein. Hey grote vriend. Waar zijn we? In een hotel. In een hotel? In een hotel? Bij de familie Romein. In een hotel. Nee, in een Dan een hebben we. Een... een? In een auto. Oh, in een auto. Maar waar zijn we aan het slapen momenteel? Eh. Uh... In een tent op de camping, toch? Ja. En uh, we zijn weer op de Vlaasbloem 2021, nieuw jaar, nieuwe kans, een mooie plek. Um, ja, wat gaan we vandaag doen? Uh, vandaag is het zaterdag. We staan hier een weekendje. We gaan uh, even op pad. We gaan uh, met mama. En mama die uh, gaat Berber even in de auto zetten. We gaan naar de uh, IJsboer ergens zoeken en we gaan even op pad. Nou. Ik heb een beetje splaak Willen Wil ja, u... Dag. Ik wil graag Pokémon kijken. Ja, dag. We gaan onderweg, je moet genieten van de natuur. Kijk hoe mooi het hier is. De natuur. Zo is natuur. Zo is natuur. In die water, die blikje. Kijk klassiekers. De familie Romein. Waar zijn we dan? Hé, hey, je hebt een gat in je mond. Je hebt een gat in je mond. Hmm. Oh ja! Dat ah, is verloren. Hey, we gaan een uh, wat gingen we halen? Een ijsje. Een ijsje. Ja. En we zijn in. Rappada. Kijk welk land gaan we nu in? Ja. Welk land is dit? Ik weet het niet meer. België. België. Kom, gaan we deze kant op. Dus stappen weer in Nederland. Ja, dus oh, nu ben ik in Nederland. Hé, hey, kom terug! Kom terug! Oh, je bent er weer. Ik kijk eens. Zo, over het paaltje. Heen. Okay, ik hier al... Wat zie je allemaal, Berber? Kit. Oh, en een moet je Wat erop? Leeuw. Wat is dat? Een leeuw. Een Nederlandse leeuw. Gaat hij weer met de stand? Ja. Gaat hij weer met de stand? Ben jij dan? Ja. Zie jij er goed uit? Yeah. Yeah. Ja. Wat heb jij voor ijsje? Smuurvijzje. ijsje. en jij Berber? Ook. Eh, mama weet niet wat ze hebben. Nee, ik heb je dat ook. geproefd? Ja, het smaakt een beetje als gebakken. Ja, het is uh, tompoesijs. Deze van een uh, hele goede ijsboer, Den Italiaan, in Baarle Nassau. Mm, je ziet het, ik smulde helemaal van. Is die lekker? Ja. Mm -hmm. yep. mm. Den Italiaan, sinds 2002. Toen waren papa en mama nog niet bij elkaar. Wat is je nou dan? Oh, heel lekker. Ja. In je buik, echt waar? Ja. Allemaal helemaal helemaal. Ja, en papa is niet meer op. <laughs> Dat mag niet. Je, op, weet het, je bent een pikkendief. Ga jij maar eens tegen oma, opa en iedereen die kijkt wat vertellen. En jij bent toch van de familie Romein? Nee. Ja, nee? Oh? En jij wil altijd Daar maar filmen. Wil ik mogen geen honden. Nee, er mag geen honden ook. Kijk eens De familie Romein. wat gaan we straks doen Brian? Jij wou nog met Sammy de hond toch wat doen? Ja. Alex en Sammy? Ja. Wat wil je doen dan met ze? Eh, me knutselen nog. Knutselen? Ja. Nou, volgens mij is er wat spannends te doen. De familie Romein. We zijn weer op de camping. Ja. misschien kun jij filmen mama. Ik mag helemaal niet filmen als ik rij. Nee joh. Mag je zelf ook een beeld nemen? Nee. Nee, nee, ik neem mezelf niet in beeld. <laughs> neem de kinderen eens in beeld. Oh, het... ik ga het niet. Wacht, wacht, even zoeken. Auw. Ja, ik moet uh, remmen, hè. Je moet een slagboom in je hoofd hebben. Zo, nee. so, gaan we weer naar de tent. Ik weet de snellere route, nu weet ik wel een goede route. Weet jij hem ook? Ik had al lang. Ja, ja. Ik wist hem al. Ja, nu ja. weet ik wel de snellere route. Ik ben gisteren heen en weer gereden. Ik ben naar een meeting geweest. Ik weet hoe ik bij de tent kom. Jij niet. Jij wist het niet. Dat vond ik zo zonde van jou dat je dat, je dat niet door had. Ik had, er, ik had er inderdaad echt niet door. Je hebt van die kinderen. Ja, die Ben ik nog in beeld? Je, je, ben je de dakplafond aan? <laughs> nou ja, we zijn terug op de camping. We gaan uh, naar de tent. Neemt hij nou op? Ja, hij neemt op. Zo, we zitten weer op de camping. Mijn knie zit precies goed. Heerlijk. Net niet, net niet, niet precies goed. Wacht, ik ken het niet. Nee. Dan maar zo. Ah, Oké, okay, maakt niet uit. Dat was zo leuk. Ik wou de hoofd verbergen zo. Maar ik weet niet welke kant ik om moet gaan. We zijn weer op de camping. de goedemiddag. Uh, Sammy is even verplaatst. We gaan Sammy uh, wat later doen. Ik ben, makkelijk. Dan is er een voorleesfoutje. Um, de kids zitten lekker in de zandbak, ik kan het nu helaas niet filmen, er zijn te veel andere kinderen en mensen. En, uh, we gaan uh, een leuk familie dagje hebben. Goeie hey, je horen, regen, dat heb je ook met een tent. Uh, je viel, als je nog niet door had. En de kinderen, waar zijn die? Die zitten daar. Zwaaien. Die zitten daar. En wij zitten lekker droog voor een klein buitje. Heerlijk. Nou ja, um, dus één vlog voor dit weekend. Ik ga niet het hele weekend vloggen. En dan uh, over drie weken gaan wij uh, naar Drenthe. Ook naar een RCM park, naar de Noordster. En daar uh, komt wel een paar dagen uh, goede vlogs aan. Dat kunnen jullie ons wel in de gaten houden? Voor nu is het uh, regenachtig en uh, gaan we in de chill mode, dus ik heb hier uh, Donald Duck gehaald, zoals ik al zei, in Baden-Nassau en ik ga lekker lezen. Wat nee schat. pak jullie auto's erbij. Wat zoek je? Dat Waarin? Nee, dat hoor, Nu komt het. Zee? Nu komt het. Het regent, het regent. De pannetjes worden nat. Vervelend zeg voor die mensen. Nee. Dat is wel lastig als je gaat inpakken en het gaat regenen. Cola smaak. Cola snoepje. En jij, wat had jij voor snoepje, Berber? Cola. Ook cola. Rare snoepjes, hè, die plakken. Mama die heeft een snoepje op en ik ook. Ik wou bijna op. Jij bent je aan het uitslopen voor de familie Romein vlog. De familie Romein. Wat zeg je Brian? Nou, waar wil je heen? Hier. Daar is Alex en Sammy ja. Dat is het rand van Alex en Sammy. En... Julie uitkijken voor de auto's. Dus is dat de plaat? Nee, we gaan naar Alex en Sammy zoals we zeiden. Dan gaan we terug naar de tent. Dan gaan we terug naar de tent. Ja, ja. Wat is dat? Dat is een witte zeejat. Een zeejat? Een zeejat. Heeft, heeft Juf Kim ook een zeejat? Ja, een witte. Ook een witte? Ja, klopt. Die hebben we gezien hè, dorp. Een witte zeejat. Laat jij de kijkers eens zien hoe jij kan springen. Goed hoor. Nu weer terug. Zo! Ga je weer springen? Je hebt het wel hè, met het springen. Kom! waar wil je eigenlijk het maar Hé! Dat was een mooie. Ja? Nu weet je wel de weg, hè? Zeg jij? Ja, ik weet wel de weg. Ja. Dus ja, daar gaan we ook. kom je bij papa? Dus ga maar naar Alex en Sammy. We hebben, hier is het toch? Ga maar. Hier moeten Alex en Sammy zijn, Brian. ervan gewoon. Ga maar, loop ik achter jullie aan. Loop maar. Ga maar een takje maar. Ga maar een takje maar. Ga ik mee. Kom. Nee, kom maar. Je bent spannend hè. Die, die, die is ook een rond is ook super mooi hoe je zit het Sammy? ik heb het echt weer maken ja het is zo helpt je zelf jouw Ga je langs zijn we terug kijk eens want sam jij hebt vandaag meegenomen ik heb een heel leuk boek meegenomen op avontuur met alex en Sammy. dan had hij dan al zo kunnen vervolken. Na een lange zoektocht geeft Alex het op, maar hij kan toch niet zonder de beste vriend op avontuur? Als een echt hier klimt Alex de hoge rots op. Dat kan ik gewoon. Oei, dat is best glad. We hebben alweer een eerste avontuur gemaakt en we gaan nog veel meer avontuur nemen. Wat gaan jullie ervan? van? <lacht> Kijkje, <laughs> Weet je dat ze nog meer avonturen gaan meemaken hier zo? Ja, vast wel, morgen weer. Ja. Dat is toch lopen. Anders glij je uit. Zo zie je. Zit? Wat goed voor jou, Berber. Ga ja. mee? Je bent er al. Staan. Hè? Ja. kom wacht. Jee. Yeah. Kom maar. Hé, hey, en wat had papa gezegd, bij de tent mogen jullie een filmpje kijken. Toch? En dan gaan we rustig aan eten straks. Gaan jullie iedereen nog een dag zeggen? Nee. maar, dag! Geen dag? Zwaai je dan? Oma mis je? Zeg maar, dag oma! Dag oma's! Nee? Jij het even voor. Nou, uh, dag opa's en oma's en uh, alle andere fans van ons, vriendinnen. Hé, hey, tot de volgende. En zoals ze hier in Brabant zeggen, morgen! Papa. Mama Brian en Berber. Dit is de leukste familie van Nederland: de familie Romein. hè?